Dit is gewoon een hele opzomming, inderdaad, antwoorden op vragen. Maar ik mis duiding van de verkiezingsuitslag, want het kabinet heeft volgens mij drie keer bij elkaar gezeten. Die hebben drie keer daarover gesproken, minimaal. En ik hoor daar helemaal niks over. Want wat is... Die heb ik, net nee. helemaal, heb ik helemaal geschetst. Echt nou. tien minuten geleden, voor ik met alle vragen begon. Alle zorgen die bij mensen leven in het land. Kijk, de minister-president die heeft het over de adviesbureaus. Daar is een enorm geschrokken. het hele kabinet van geschrokken. De rapporten, Sociaal-Cultureel Planbureau, Raad voor de Leefomgeving, wie dan ook. En de, Dat is dus precies wat ik bedoel met de feeling hebben met de samenleving. Dat zijn betaalde adviesbureaus. Die maken een rapport en dan schrikt het kabinet. Maar het grootste adviesbureau... Staat uit 17 miljoen mensen hier in Nederland. Ja, dan kan de minister-president nee schudden, maar dat is ons adviesbureau. En dat zijn de mensen in ons land die aangeven waar ze in de knel zitten, waar het misloopt, waar ze tegen aanlopen, tegen de muren, tegen de blokkades. Hoeveel mails ik, en ik weet zeker, hier heel veel Kamerleden krijgen. Dat ze mensen mailen bij het ministerie, dat ze nergens antwoord op krijgen, Nooit dat ze bij een telefonist komen, dat ze nergens antwoord op krijgen, dat ze bij een belastingtelefoon niemand aan de lijn kunnen krijgen, ondernemers. En het adviesbureau wat wij hebben, 17,5 miljoen Nederlanders, die hoeven wij niet te betalen, sterker nog, die betaalt ons via belastinggeld. En mijn vraag aan de minister-president, maar aan het hele kabinet is, waarom luisteren we niet naar dat adviesbureau? En schrikken we niet daarvan als we die verhalen horen? Dank wel. Als hier mensen ja. op de tribune half huilend zitten of aan de poort staan van de Tweede Kamer of ons mailen of ons bellen. Waarom schrikken we dan niet of waarom schrikt het kabinet dan niet? Maar wel als... Het Sociaal Cultureel Planbureau een rapport oplevert of de Nationale Ombudsman een rapport oplevert, dan schrikken we ineens. Helder. En dat snap ik Dank. niet. Ik snap de niet dat dat de zo de gaat. Dat zijn echte woorden van mevrouw van der Plas, hoor. dat we zouden schrikken van adviesbureaus. Nee, helemaal niet. Ik schetst alleen dat het kabinet bij de inter Nee, dat zei ik niet. Ik zei dat we in het kabinet uh, natuurlijk ook kijken naar wat een aantal deskundigen aanreiken aan analyses of het een samenleving leven aan de gang is. Niet om ervan te schrikken, maar omdat je dat helpt... Om eh, bij het structureren. En natuurlijk, eh, we staan allemaal in contact. We zijn allemaal politici. We zijn allemaal een politieke partij. We hebben allemaal onze haarvaten midden in de samenleving. Daar is mevrouw van der Plas niet uniek in. Daar ben ik niet uniek in. Dat geldt voor ons allemaal. Eh, daar hoeft zij ons niet te maat te nemen. Dat doen we allemaal. Mevrouw van der Plas. Nou, sorry hoor. De maat nemen. <laughs> Wat is dit? Daarin hoeft mevrouw van der Plas ons niet te maat te nemen. Onze nee. taak is volgens mij als Kamerleden om het kabinet te controleren. Wij zijn we daarvoor uh, aangesteld of uh, gekozen. Dus ik vind het een hele vervelende opmerking. Over uh, de ons uh, over de, ja. de plasmas dus niet te maat uh, te nemen. We zien het toch gewoon elke dag. We zien het toch gewoon elke dag. Elke partij, elke fractie kan erover meepraten op wat voor onderwerp dan ook. Het is helemaal niet mijn verdienste dat ik nou de almachtige ben die dat allemaal weet. Maar ik vraag het hier al twee jaar. Keer op keer. Ik heb debatten aangevraagd over de onrust en de onvrede in de samenleving. Dat wordt gewoon niet toegekend. Ja, dat kan allemaal in elk debat. Maar het punt is juist dat dat niet in elk debat gebeurt. En ik vind het wel heel ernstig, voorzitter, dat als ik de minister-president in dit geval daarop aanspreek en hem gewoon volgens mij op een gewoon nette manier een vraag stel van waarom beschouwen we Nederland niet als ons grootste adviesbureau. De, burger of de overheid is er voor de burger en niet andersom. De woorden van de nationale ombudsman. <lacht> en dat vraag ik op een hele normale manier. En dan word ik hier weggesneerd. En dit is misschien ook precies een van die dingen waarom mensen de oude politiek helemaal zat zijn. Omdat je hier wordt weggezet alsof je... Ja, voorzitter, de minister-president kijkt weer van ja, nee, dat is niet zo... Hij gebruikt net de woorden dat ik hem de maat neem. Maar ik stel gewoon een hele normale vraag. En dan kan de minister-president zeggen van mevrouw Van Plas, ik ben het helemaal niet met u eens, want nee. ik vind wel dat we goed doen. Maar niet in deze bewoordingen. Dit is precies een van die dingen wat helemaal mis is in dit kabinet. Het gebrek aan empathie, het gebrek, de den, de arrogantie. En dat ervaar ik nu weer. En dat vind ik heel onzin. jammer. De wat een onzin, voorzitter. Dédent, de gebrek arrogantie, totaal niet. Alleen, mevrouw van der Plas, we zijn allemaal politici. U en ik, en zoals we hier allemaal zitten. Dus ja, voor ons allemaal geldt dat 17 miljoen Nederlanders onze adviseurs zijn. We zitten er allemaal voor 17 miljoen Nederlanders. We proberen allemaal die signalen uit de samenleving zo goed mogelijk te vertalen naar ons werk hier. Dat doen we zelf, rechtstreeks, door zelf het huis van de straat te zetten, door zelf onze boodschappen te doen, door ons werk te doen, door zoveel mogelijk met maatschappelijke organisaties in contact te staan. Dat doen we via onze politieke partijen, die in de haarvaten van deze samenleving vertakt zijn. Ik heb u geschetst dat uw overwinning, maar ook überhaupt die verkiezingsuitslag, maar die is natuurlijk breder dan alleen BBB, onze spiegel voorhoudt. En ik heb u geschetst hoe wij als kabinet die analyse hebben gemaakt langs twee lijnen. Namelijk, waar het betreft het gevoel bij veel mensen dat zij onvoldoende zich in de politiek gehoord voelen. Dat is niet iets nieuws dat we ineens wakker worden en dat uit eikruipen en dat ontdekken. Nee, dat is een analyse die we natuurlijk al langer met elkaar maken. Maar waarbij we er onvoldoende in slagen om daar een antwoord op te formuleren. En het tweede heeft te maken met de uitvoering van een aantal hele grote maatschappelijke projecten. Dat is wat ik u geschetst heb. En daarbij schrikken we niet van adviesbureaus, maar het is toch prima om adviesbureaus ook te gebruiken om je te helpen dat soort gedachten te structureren. Maar iedereen hoop ik als politicus in dit land, en zeker ook in deze Tweede Kamer en in het kabinet, eh, die is onderdeel van deze samenleving, staat er niet boven, staat er niet onder, is er volledig onderdeel van en staat ermee in contact. Dank u wel. Nog even mevrouw Van der Plas en dan mevrouw Marijnissen. Ja, kijk, goed. Ik ga hier geen uh, enorme toestand van maken. Ik heb uh, gezegd wat ik uh, wilde zeggen. Ik, ik, wat ik gewoon mis is gewoon het uh, in de spiegel kijken, heb ik ook al eens eerder gezegd. Als je kritiek hebt, kijk in de spiegel, niet in de verrekijker. Um, en dat, dat mis ik uh, gewoon. En dan tot slot nog even over de polarisatie. Um, ja, er komt ook een beetje een, een soort van technocratisch antwoord op van... ja, weet je, dan moeten we geen rol in spelen, dat moeten we niet doen. Maar afgelopen week nog uh, heeft een D66-bewindspersoon... wie dat is geweest, weet ik niet, maar een bewindspersoon... Uh, tegen een journalist gezegd dat het jammer was dat BBB zo groot was geworden, want het, uh, het, had het land had een middenpartij nodig en uh, niet een one-issue-partij. Terwijl ik hier week in, week uit, tot diep in de nacht bij alle debatten ben die er maar bijna zijn kunnen. Zorg, onderwijs, ja. uh, pensioen, uh, noem alles maar op. Buitenlandse zaken, Oekraïne, defensie waar ik kan. En dan heb je het over van, ja, dat moeten we allemaal niet doen, de polarisatie. Maar de polarisatie zit gewoon geworteld in dit eigen kabinet. En ook daar, ja, de minister-president krijgt steeds maar verbazing. Ja. ja, dat is niet zo. We reageren op een, op, op een, op een kabinetslid wat zoiets gezegd zou hebben, wat ik voor het vraag, eerst hoor nu. Voorzitter, ik vraag helemaal niet of de heer Rutte daarop wil reageren. Ik schets wat er in een kabinet tegen een journalist, in het openbaar, dus publiekelijk, komt in de media terecht... Wat daar wordt gezegd. En het enige wat ik vraag in zijn algemeenheid. Ja, weet je, ik kan stoppen, voorzitter. Want het is alleen maar van, dat ja, is, is helemaal niet waar. Weet je, dan houdt het gewoon op. Ik vraag alleen van de minister-president, van het hele kabinet, om ook gewoon... En dan, ook ik mag aangesproken worden op mijn daden. Tuurlijk, dat gebeurt hier ook heel vaak. En dat denk ik ook over na. En soms denk ik van, ja, niet goed aangepakt, moet ik anders doen. Maar dat ik dan hier een minister-president tegenkom die eigenlijk het... Maar toch maar een beetje onzin vindt wat ik uh, zeg. Um, ja, ik, ik stoor me daar uh, aan. En Dank de minister-president hoeft hoef daar gemaakt. verder niet uh, op te antwoorden. Ik maar doen. ik wil het hem wel meegeven. Ik vind het geen manier van doen. Dat ga ik wel doen, maar mevrouw Van der Plas uh, geeft hier te beginnen met een anoniem kabinetstid die het zegt over haar partij, daar kan ik niks mee. Uh, ik kan alleen maar zeggen: groot respect hoe mevrouw Van der Plas bij al die debatten aanwezig is. En volgens mij daar probeert een brede uh, politieke partij te zijn. Dat, zo zie ik het. En alle respect. Uh, en volgens mij zien we dat allemaal zo. Uh, dan twee, het is natuurlijk niet zo dat het monopolie op reflectie uh, bij bepaalde mensen ligt. Dat moeten we zelf ook doen en ik heb u geschetst hoe we reflecteren. Uh, namelijk dat wij op twee grote hoofdonderwerpen menen dat, we, dat dingen anders moeten. Dat heeft te maken met uitvoering, dat heeft te maken met de maat waarin mensen het gevoel hebben dat de politiek er voor hen is. Niet omdat we nu pas wakker zijn geworden bij de verkiezingen, maar dat we met elkaar moeten vaststellen dat we er onvoldoende in slagen om dat voor elkaar te krijgen. Dat is reflectie, dat is zelfkritiek. Eh, zonder dat we er een, een showproces van maken. Maar dat vind ik ook terecht. Mevrouw van der Plas mag ook die vraag stellen. Die vraag heb ik beantwoord. Dus ik loop daar totaal niet voor weg. Niet alles gaat perfect. En dat blijkt ook wel in de verkiezingsuitslag. Anders zou die coalitiepartijen natuurlijk allemaal grote winsten hebben geboekt. Dat is niet gebeurd. En, dat, en daar vertaalt zich dus ook een stuk maatschappelijke onvrede in. En die hebben we geprobeerd in die Kamerbrief ook te vatten.